Welkom bij Wiskunde in 5 minuten. Deze keer in Wiskunde in 5 minuten, wortelformules. Wat is nu precies een wortelformule? Een wortelformule is een wortelformule als er een wortel in staat... ...en er onder die wortel een variabele staat. Oftewel, er moet een letter onder het wortelteken staan. Zo is i is wortel x een wortelformule. Want onder het wortelteken staat een x... Hetzelfde geldt voor i is 3 plus wortel x. Ook i is de wortel van x-3, is een wortelformule. Er mogen gerust meerdere termen onder het wortelteken staan, als er maar een letter bij staat. Het hoeft natuurlijk niet altijd i en x te zijn. Zo is p is 3 wortel q ook een wortelformule, want ook nu staat onder het wortelteken een variabele, namelijk de q. Hoe zit het dan met i is x wortel 2? Dit is geen wortelformule, want onder het wortelteken staat geen letter. Net als bij andere formules kunnen we ook bij een wortelformule een grafiek tekenen. We gaan de grafiek tekenen die hoort bij de formule i is 1 plus wortel x. Voordat we de grafiek kunnen tekenen hebben we punten nodig waar de grafiek doorheen gaat. Deze punten die zetten we in een tabel. Oké, okay, we nemen x en y. Maar welke waarde voor x ga ik nu nemen? We mogen kiezen welke waarde we voor x nemen, maar we moeten met één ding rekening houden. Namelijk, de wortel van een negatief getal bestaat niet. Het heeft dus geen nut om in dit geval voor x negatieve waarden te nemen. We nemen daarom als kleinste waarde x is 0. En we vullen de tabel aan met x is 1, 2, 3 en 4. We gaan deze waarden nu één voor één invullen in de formule. Dit levert voor elke x een y op. Wat dan weer de coördinaten zijn van een punt. Ik zet de berekeningen even op een klappapier. De berekening van de verschillende y waarden hoef je op de toets niet te noteren. We beginnen met x is 0. We krijgen i is 1 plus de wortel van 0. De wortel van 0 is 0, dus dit geeft 1. Vervolgens vullen we x is 1 in. We krijgen i is 1 plus de wortel van 1. De wortel van 1 is 1, dus we krijgen i is 1 plus 1 en dat is 2. Nu gaan we naar x is 2. Je mag voor het berekenen van i-waarden ook de rekenmachine gebruiken. Weet je niet hoe je een wortel moet invoeren op de rekenmachine? Kijk dan even de video Wortels op de rekenmachine. Wanneer we invoeren 1 plus wortel 2, krijgen we afgerond op 1 decimaal 2,4. Hetzelfde doen we voor x is 3. En we krijgen y is 2,7. Als laatste hebben we x is 4. En dit geeft I is 3. We hebben nu een vijftal punten. Deze zetten we in een assenstelsel. We hebben het punt 0,1, het punt 1,2, 2,2,4, 3,2,7 en als laatste hebben we het punt 4,3. Voor het tekenen van de grafiek mogen we geen geodriehoek gebruiken want de punten liggen niet op één rechte lijn. In plaats daarvan tekenen we uit de losse pols een mooie vloeiende lijn. Zo'n grafiek noemen we daarom ook wel een vloeiende kromme. Het punt waar de grafiek begint noemen we ook wel het beginpunt. Een andere naam die veel gebruikt wordt is randpunt. We zien dat de coördinaten van het beginpunt 0,1 zijn.